We zijn weg geweest met z'n allen en dan resulteert dat in dit. Ze is niet dood, kan ik je vertellen. Ze Kijk, ze beweegt. En Kim, hoe gaat het nou? Ja. Het was een lange dag. Leuk dat je kijkt naar deze week vlog. Doe een duimpje omhoog als je er zin in hebt. Abonneer op ons kanaal en als je toch bezig bent klik op belletje. Je belletje leuk. Jee. Beste intro ever. Nou, ik ga zo nog even rijden. En ik, ik, ik ga zo naar huis toe. En slapen. Van alles suiker. Nou, zaterdag dus. En we zijn met z'n allen lekker weg geweest. We moeten even wat andere dingen doen. En nu gaat Kim Batman nog wel rijden. Maar onze paardjes hebben allemaal vrij. We gaan in de molen. Lekker wandelen hier zijn de meisjes, ga maar door, goed zo lekker even wandelen. Tess heeft besloten dat ze vandaag uh, op buitenrit wil in de Uppie. Oké. Okay. En ik moet dan wel een soort van meelopen. Maar ik kan je vertellen, ik voel me behoorlijk nutteloos. Want ze loopt van alles met die pony. Maar ik ben er niet bij. Ja, ik zie er wel hoor. Maar als ik dat ga filmen, zien jullie er niet. Dus ik ga er zo even op terug terugweg ja, galopperen. Dan galoppeert ze hopelijk naar me toe. Nou, ja, dat is ze hoor. Al galopperend. Dat is van die hoefdingen om dit keer. Oké, okay. lette los. Kijk, wel begint wat last te krijgen van uh, jeuk op de staart. Het is nog niet heel erg. Nou, die uh, heeft voor het eerst in haar leven volgens mij haar manen komen uh, kapot geschuurd. Dus neem aan dat dat van de jeuk is. Uh, kijk, dat heeft ze nog nooit gedaan. Dus ja, het ziet er niet uit. En de staart, uh, die houdt ik bij, nu met de spul, Maar eigenlijk wil ik natuurlijk gewoon dat ze het zelf uh, kan. Dus uh, ze had de staart kapot gescheurd, want dat zie je nu niet zo erg meer. Kijk maar hier, kijk. Die korte stukjes. Nou ja, ik houd het glad, dus dan zie ik het niet zo erg. Maar de staart had ze dus ook kapot gescheurd. Nou, Henja die heeft het meeste nog dus zo'n zomer extreem. Op dit moment valt het nog mee. Maar hier is het al weggeschoren omdat ze anders te veel jeuk krijgt. En op de staart, zie je, begint de eerste, de eerste het ergste van alle drie. Het is echt al kapot te schuren. Die heeft het dus ook het ergste van alle drie. <lacht> Niet doen. Niet doen. Hebben we hebben van Eco Style oerbalans gekregen. En um, volgens mij heeft ze er wel zin in zo te kijken. Ik heb de hele emmer meegenomen. Kijk, zo ziet hij eruit. Verona zegt, doe mij maar. Dus ik ga het even eruit halen. Oh. Zo. Ik heb er een hele emmer van gehad. Ja, Verona vindt het een goed idee. Niet doen! Nee, nee. Ik ga het buiten stal zetten, moment. Dan moet ze natuurlijk even kijken. Daar. Ze is een paard. Nou ja, ze weegt minder dan 600 kilo. Ze weegt 450 kilo ongeveer. Dus ze moet ongeveer... Ja, verhoogde belasting of normale belasting. Nou, doe maar normaal. Dus ik denk 90 gram ongeveer hebben. Oh, zo, 90 gram. En de maatbeker tot het meetstreepje bevat 70 gram. Nou, we gaan we de emmer openmaken. Dan zit daar een bekertje in. Met een groen streepje. En dan moet Verona een volle beker. Want tot het streepje is uh, die 70 gram. Dus ik doe voor Verona een hele beker. En we gaan de oorbalans dus proberen tegen de zomer... Staartmane staartmanen -exeem, geef het een naamje. maar uh, we gaan er mee aan de slag. Verona heeft er in ieder geval heel veel zin in. Zo, dus dan moet uh, ik Volgens mij vinden ze het lekker. <laughs> nou, hoeven we in ieder geval niet aan te vullen met iets. Ik ben, uh, ben heel benieuwd of het gaat werken. En daar is onze liefdallige pelle, die moet wat minder. Maar we kunnen even kijken of zij het ook lust, tenminste, als de baasje eraf gaat en daar dan in de stal zet. Kunnen we kunnen kijken of zij het ook lust. Bonnies! En dan 400, dat is ze niet, ze is tot 300. Dus ze moet ongeveer 70 gram hebben. Tessa wil het zelf geven, dus daar gaan we. Nou ja, gooit er maar doorheen, joh. Nou, bel, lust je dat ook? Ja hoor, zegt bel, dat eet ik ook wel op. Nou en ja, kijk eens, voer. Voer, je houdt van voer. Dus dan doen we dat erin. Ja, lust ook, uurbalans. Ja, lekker hè. Goed zo. Daar is Tessa. We zijn nu 36 minuten al bezig. En we zijn nu alleen maar de brug over. Vorige week waren we volgens mij na 28 minuten bij uh, daar ergens. Maar daar is Tess. Ik denk dat Tess iets heeft, ik ga wel mee. Wat dacht jij? Ik ga mee! Nou, ik zou weer daar staan en ik had het al vergeten. dus ik dacht, nou. Wat dacht je? Ik dacht, nou, dan ga ik er zien, dus ik kom ook naar je toe. Oh, oké. Okay. Zo, en Verona doet het nog steeds. Soortval. Soort van. Soort van. Ja, ze is best wel zenuwachtig. Het veel maar ze vindt het inderdaad heel spannend. En nou, er kwam hier net een auto langs en dat vond ze een klein beetje spannend, maar uh, ze deed het best goed. Ze is ook heel verkeerd mag. Ja, dat is waar. Ze is alleen bang om de auto te dragen. Ja. Nou, Verona denkt nu, we gaan naar huis en ze denkt, nou, dit eind kan ik heus wel draven of galopperen. Uh, inmiddels heb ik twee kilometer gelopen. De moeder, die heeft, de moeders, die heeft uh, twee kilometer uh, op Verona gestapt. Dus deze de keer is zij de bof komt en ik niet. De bof komt. Komt. En zij zit op de kont bij een paard. Ik? Oh, ik moet hem geven. Nou kijk wat dat is. Je ziet daar in middenhof, want morgen gaat jumping als luist beginnen. Yay! Dus ze zijn nu alles aan het klaarzetten. Ik het daar ergens, ik weet niet of jullie het nu goed kunnen zien. Maar daar zijn allemaal vlaggen, en borden, en tenten. Dat komt omdat morgen jumping gaat beginnen, zoals ik al zei. En ik hoop dat ik boven het riet uitkom, want ik ben niet heel groot. Nou ja, ik begin wel groot te worden, maar zo groot ben ik nou ook weer niet. Dus daar gaat jumping plaatsvinden. Nou, de moeders gaat weg zonder mij, Nou ja, dat vind ik niet heel erg. Want ze doet het echt super goed met Verona. Dus ik ga lekker het voet naar de eens toe. Nou ja, tot zo. Nou, hier zijn volgens mij de zetringen. Ik weet niet zeker, maar ik weet in ieder geval wel dat hier de zet wordt gegeven. Daar nog meer steentjes, alvast gaan zitten. Daar hangen allemaal vlaggen. Dan hier staan ook allemaal dingen. Dus gaan we even naar boven toe. Daar staat al een hindernis. Dan gaan we even deze hele mooie trap klimmen. Dan zie je allemaal natuur. Zij is hier ook bezig. Hier heb je dan een mooi ja, uitkijk. Die hebben we ook een tijdje geleden gefilmd: de jumping. Hier wilden de bar. We gaan daar muntjes kopen. Hier kun je dan lekker zitten. Hier is ook nog iets. Dan hier kan je mooi kijken naar de ring. Daar ook. Maar dan kan je ook daar gaan staan. Dan gaan we weer naar beneden toe. Ik vind het wel jammer dat ik er een paar dagen niet bij ben. Want ik vind het echt heel leuk. met een konijn. Het is geen hond meer, het is een konijn. Zo! Nou, vlachtjes op ontdekkingstocht. Het is net ook door het beekje heen geweest. En nog een keer. Het Alle vissen. Ja, ze vindt het wat hoor. En die andere ben ik inmiddels ook kwijt. Hi. King of the world. Queen dan. Ben je voorzichtig? Je moet nog naar Disney. Ja, ook je kind kan je hier gaan loslaten. Ja, volgende. Kom. Nee, doe. Kom. 1, 2, hop. Oh, ze gaat nu zonder zo schoenen, jongens. Ja, goed zo. Heel goed. Ja, ze kan het. Niet te hard aan je handen hangen. Ja. En weer je voeten ergens neerzetten. Goed zo. Zo wel je schoenen weer aan? Appie. is niet handig wat je doet. Ja, ja. steentjes. Oké. Okay. Potjes, Not really. Nee, je moet wel springen. Juist. Er overheen moet je springen. Bijna. Laatste. Wauw. Laat maar zien. Nee, dat is niet de bedoeling. Alleen je armen. Alleen je armen. Dit speelt vals. Kom. Heb jij armspieren? Laat zien. Laat zien. Je kan het. Alleen op je armen. Nee, niet op je benen. Het is heel lenig, maar armspiertje zomaar. Kippenkracht. Kom maar, kom! Ben je dan? Ellis, kom. Kom op. Ellis is moe, jongens.